Welkom bij de Performance Journey podcast. Ik ben Suzanne Sterkenburg en in deze podcastreeks spreken ik met sponsoren en partners van de Performance Journey Coast Dutch in Ermelo. Stuk voor stuk innovatieve learning and development professionals die bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van interactieve video, learning analytics, werkplek leeroplossingen en adaptief leren. Wat brengt hen naar dit event? Wat zijn volgens hen de grootste uitdagingen in L&D de komende jaren? en je krijgt tips om zelf aan de slag te gaan. In deze aflevering spreek ik hierover met Henk Arts van TTS. Leuk dat je luistert. Uh, welkom Henk Arts uh, van uh, TTS. Uh, Fijn dat je er bent. Kun je misschien iets vertellen uh, over wat jullie doen uh, bij TTS? Uh, Jazeker. Nou, TTS is een uh, internationale learning. Service provider zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, we doen, uh, internationaal hebben we met name een oplossing voor learning en performance support. Ja. Digital adoption. Mm -hmm. uh, in de, de, de regio waar ons hoofdkantoor zit, doen we nog meer activiteiten zoals talent management, consultancy en echt uh, consultancy op corporate learning. Ja, precies. Ja. Ja, en je geeft aan uh, performance support, uh, digital adoption. Ja. Uh, kun jij iets toelichten? Wat, uh... Nou, we, we zijn al heel lang, uh, met name actief op het gebied van, uh, van software, om, om het heel makkelijk te maken om, uh, om content te maken. Mm -hmm. Met name, dus uh, e-learning content of, of uh, werkplek instructie. Ja. Yeah. En uh, met name, wat, uh, wat ons uh, uniek maakt daarin, is dat we één platform hebben vanuit je content maakt, zowel om mensen op de werkplek in het werkproces te ondersteunen mm -hmm. als uh, uh, zeg maar het uh, training niet deelt. Dus, ja. dus uh, eigenlijk ondersteunen we op die manier de Five Moments of niet. vanuit ja. één platform waar je ziet dat heel vaak uh, sommige uh, leveranciers zich concentreren of op sport of op learning. Ja. doen wij dat vanuit één platform. Oké. Okay. Ja. ja. En vanuit de Five Moments of niet. Uh, ja, dan zijn we ja. gedacht. Ja, precies. Ja. ja. De vijf momenten van leren. Ja, daar ben ik nu opgegroeid. Ja, ja, vertel. Ja. Nou, we hebben aan de basis, mede aan de basis yeah. gestaan van het hele ontstaan van de, van de methodiek. En het yeah. principes van vijf moments of niet. Oh, okay, dus ja. de slides die ik vandaag heb gezien, daar herken ik van ook een heleboel. Ja, precies. Ja. Oh, ja, ja. Dat is veel uh, met Bob Motion. En, uh, ja, ja, Bob is eigenlijk yeah. een collega yeah. ja, geweest. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. Mooi. Ja, en, um, je bent vandaag aanwezig bij de Performance Journey Coach ja. Dutch. En wat brengt je hier vandaag? Nou, ik, uh, ik ben uh, uiteraard sowieso al mijn hele leven lang geïnteresseerd in, uh, in werkelijk leren. Ja. En uh, met name vijf momenten of niet, uh, hoort, uh, zit bijna in mijn uh, DNA, zou ik mm -hmm. zeggen. Ja. <laughs> dus, uh, en ik uh, ben ook, uh, in het verleden meegeweest naar uh, de Performance Journey uh, naar Orlando. Oké, okay, ja. Uh, hartstikke leuk uh, event en ja. uh, heel leerzaam. Mm -hmm. uh, met name om de ontwikkelingen te horen, en maar ook te netwerken met collega's in het veld. Ja, ja. En nou, Dat is eigenlijk ook de bedoeling hier, dus, ja. uh, uh, netwerken en uh, horen van anderen, kijken waar staan we eigenlijk. Mm -hmm. Want, uh, zeg maar het gedachtegoed van Five Moments of Niet is natuurlijk is al heel lang. Als, ja. als je teruggaat naar Gloria Geri, dan uh, praten we eigenlijk al over meer dan 30 jaar. Mm, en, ja. uh, en waar staan we nu eigenlijk en uh, hoe ontwikkelt het, uh, het LND-landschap nu mee? Ja, precies. Ja, ja. Ja. ja, mooi. En je hebt ook een uh, workshop gegeven. Ja. Um, ja wat, wat heb je daar uh, verteld aan. Uh, nou, in, in, de de workshop? Ja, in de workshop hebben we met name zeg maar, een praktijk case laten zien mm -hmm. van hoe uh, zeg maar, een kleinere organisatie, want Girians, is een organisatie voor ouderenzorg, ja. uh, die uh, stonden voor de uitdaging voor de implementatie van een nieuw. Elektronisch cliëntendossier. Yeah. moest yeah. uh, dus afscheid van het nemen van een, van een oud systeem. En overstappen naar een volledig nieuw systeem. Mm. En de uitdaging was uh, vanaf hoe kun je dat op vandaag. Yeah. En dat was met name in coronatijd ook nog eens. Yeah. Yes, yeah. <laughs> hoe kun je dan zeg maar, op een echt effectieve en efficiënte manier. Uh, die organisatie uh, zeg maar, volledig meenemen. Mm. En daarbij was voor hun belangrijk uh, zowel het trainingcomponent ja. als de mensen uh, zeg maar, na die training ook echt in, het, in de praktijk te ondersteunen. Want je kunt je voorstellen, zeker in de coronatijd, uh, dat trainingen al heel moeilijk uh, te organiseren ja. zijn. Ja. Dus e-learning is daar in principe een heel mooi alternatief. Uh, maar met name ook de mensen zijn, en het geldt zeker voor een Het Jan, voor meerendeel mo mobiele werkers. Mm -hmm. uh, dus, uh, en de problemen kom je tegen in de praktijk. Ja, ja, precies. En er zit nogal wat registratie uh, in zo'n elektronisch patiëntendossier. Die moeten we allemaal vrij nauwkeurig doen. Mm -hmm. om, als organisatie, als het gaat om de declaratie en dergelijke, niet in het probleem te komen. En heel zorgvuldig natuurlijk met betrekking tot de patiënt. Ja, ja, absoluut. Ja. Dus uh, het is een uh, heel complex. Een systeem, mm -hmm. uh, erg procesgedreven. Yeah. En uh, wat de medewerkers eigenlijk uh, krijgen is, dus niet alleen de uitleg van een, uh, van een applicatie mm -hmm. die nieuw is, uh, ik zeg pas heel basaal de kliks. Yeah, yeah, yeah. <laughs> uh, het is ook heel erg belangrijk te weten van en hoe werkt uh, Geriant yeah. met zo'n applicatie. Want yeah. Het zijn hun processen en de processen is wat hun uniek maakt. Ja, yeah, ja. Yeah. En heeft het, nou heeft het, jullie kijken ook, heeft het nut om dit in te zetten. En, ja. uh, en hoe ho wordt het gebruikt? En uh, ja, ja. Nou, in feite, uh, ze, ze hebben het zelf gemaakt. oké okay. ja, Want ja. Uh, ons uitgangspunt is om zo snel mogelijk de, de, de klant ownership te laten nemen van de oplossing. Ja. En dat betekent, en de kennis zit ook bij hun. ja precies Kijk, Het ja. heeft ja. geen zin dat zij aan ons vertellen hoe, uh, hoe, het, uh, hoe zij hun werk doen. Mm -hmm. uh, en vervolgens. Uh, Gaan wij het zeg maar, in een systeem zetten en weer laten controleren of het goed heb ik gedaan. Nee, ja, precies. Ja. Dus het is heel erg inefficiënt. En we ja. proberen die klant zo snel mogelijk ownership te laten nemen van zo'n zo oplossing. Ja. Dus ze maken zeg maar, de, de, de oplossing zelf, mm -hmm. wel met coaching van ons. Ja, precies. ja. ja, ja dus wel in samenwerking met elkaar. Ja. Ja, ja. Mooi, mooi voorbeeld. Ja, ja en, en de klant is uitermate tevreden. Ja, hij heeft ook uh, laten zien uh, hoe ze inderdaad dat ownership hebben genomen ja. en hoe ze dat zeg maar echt in de organisatie hebben uh, geïmplementeerd. Ze hebben hier in de Learning and Development afdeling een organisatie van 200 mensen staan wat klein. Ja. En uh, hoe kunnen ze dan net goed zorgen voor dat uh, de kennis uit de praktijk in het systeem komt en maar ook vooral onderhouden wordt. Ja. Want ze krijgen maandelijks updates. Ah, oké. Okay. Ja, dat is dan wel belangrijk. Ja, ja. ja, ja. precies. En dan is ook uh, de angst. Vaak van de van LD, van hoe hou je het bij, hoe ja. kun je het onderhouden? Het is ja. mooi, initieel iets moois te hebben. Maar uh, je weet gewoon dat uh, zo'n systeem dat verandert, echt uh, zo frequent. Zeker. En niet alleen door dingen die intern veranderen, maar vooral extern, ja. en door regelgeving, andere methodes die worden voorgeschreven voor declaraties of. Ja. of uh, uh, het is de ene opvolging van nieuwe functionaliteit. Nee, en wat je ja. zegt natuurlijk: uh, uh, coronatijd, dat soort ja. dingen, dan moet je ook snel op kunnen in ja. natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. ja Zeker. daar wijndt invloed op, maar juist door zo'n soort uh, ja. uh, zo, zo kun je mensen, zeg, zeg maar echt in, een, uh, uh, in het veld, uh, uh, ook vanuit thuis, zeg maar ja. direct ondersteunen in 24-7. Ja, ja super mooi. Ja. ja, perfect. Ja, en ja, je zit natuurlijk helemaal in het, uh, in het uh, Learning and the Workflow dan. En, um, ja, uh, kun je vertellen, um, wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen in Learning and Development de komende jaren? Ja, ik denk uh, de, de uh, Upskilling en Reskilling is denk ik een heel belangrijk thema. Uh, dat, dat, dat was al duidelijk voorkomen, denk ik. Ja te maken met gewoon enorme uh, snelle veranderingen, als gevolg ook van technologie. Yeah. Uh, maar ook corona heeft, dwingt ons uh, daartoe en hoe kun je daar op een hele snelle manier op, uh, op, op reageren. Dat is echt, yeah. uh, een van de uitdagingen. En dan merk je gewoon dat klassieke vormen uh, van leren minder goed werken. Ja yeah, precies. Of yeah. überhaupt niet kunnen. Yeah. Uh, yeah. Dus het is niet alleen dat, het, uh, uh, dat we zien uh, dat we heel Steeds kritischer kijken naar de effectiviteit ja. van, uh, van bepaalde zaken. Uh, maar het is ook: uh, uh, is het überhaupt nog mogelijk? Ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. En, en, uh, en je ziet ook uh, überhaupt de, uh, de beweging dat, dat het uh, veel meer adaptief uh, moet worden, hè, het, mm. contextueel. Ja. Uh, we willen niet meer. Uh, ik moet het wel eens op voorraad leren. je krijgt heel veel kennis mm. uh, naar je toe geduwd, als ja. het ware letterlijk. Maar de, het is nog helemaal niet relevant. Nee. Je wilt eigenlijk de kennis hebben op het moment dat het relevant is. Dat het niet ja. Zoals Bob heel op ja. Maar dat is het natuurlijk wel. Zeker. Ja. En, uh, en je wilt dan ook uh, niet te veel kennis. Uh, uh, je wilt alleen datgene wat relevant is. Ja, zeker. Ja. Ja, en daarbij wil je niet uh, hoeven te zoeken. Uh, het moet naar je toe komen en dan uh, komt uh, met name contextueel zijn, is dan heel erg belangrijk. Ja. He? Dat je uh, alleen die kennis aan, uh, aan uh, uh, geeft die, die op dat moment relevant is. Precies, ja. Ja. ja. En dat kun je op verschillende manieren doen. He? Dat kan zijn: digitale context. Mm -hmm. en dan, uh, uh, waar zit je in dat ECD bijvoorbeeld uh, van Geriand, uh, welke uh, uh, niet alleen ik zit in dat programma, maar waar zit ik in dat programma? Ja. Als je weet waar je in het programma zit, weet je ook waar je in welk proces je zit. Mm -hmm. Dus dan kun je eigenlijk, ik ken dus over het proces ontsluiten, uh, de manier hoe je het uh, invult. Je kunt zeg maar, Zelfs uh, zie je de rol van de ja. medewerker. Het kan ja. natuurlijk zijn dat op een en hetzelfde scherm, want de ECD's zijn heel complex, zit heel veel data op. Uh, dat de ene. Sorry, medewerker, wat is een ECD? Een elektronisch vignet scherm, ja, Oh dat, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, uh, dat de ene medewerker. Andere instructie krijgt ja. dan een andere afhankelijk ja. van zijn rol. Bijvoorbeeld, ja. de manager moet misschien goedkeuren. Terwijl in de in dit geval het uh, rapportje te vullen. Ja, ja. Dus, uh, dat is ook heel belangrijk. Ja, dat en dan dat het het is het echt, echt: de context is niet alleen de digitale context, maar ook de rol van iemand. Ja, ja. ja. ja. en kun je, natuurlijk, als je nog verder gaat uh, met context, kun je ook kijken naar niet-digitale context, zoals de locatie. Mm -hmm. ja, want uh, Erik uh, de kort vertelde heel. Uh, uh, ja, uh, als voorbeeld heel mooi, in de, uh, het is een organisatie van, uh, uh, van 200 mensen werken in vier regio's. En, ja. en toch, voor, afhankelijk van de regio, zijn er toch kleine verschillen in de werkwijze. Ah, ja. Hoe ga je en dan dat, ga je dat inregelen? Nou, dan, dan zou, in dit geval is dat niet uh, zo gerealiseerd, maar je zou zelfs uh, de regio als een van de contextelementen uh, op kunnen nemen. Ja, ja. Ja. Dus, dus, dus context is, is, is heel erg belangrijk. Ja, zeker. En ja, content ja. hebben we in feite nog. Ja. <laughs> dus, uh, ja, en dat verandert ja. natuurlijk ook uh, ja. constant dat ja. je zegt. Dus daar mm -hmm. kun je steeds aanpassingen maken. Ja, ja. Nou, mooi. En um, ja, misschien heb je tips voor, uh, voor collega LD'ers die. Uh, ja met learning in, ja. de, in de workflow uh, aan de gang willen gaan ja ik denk ja. dat ze staan vooral open voor de, voor nieuwe technologie en, ja. en uh, werken niet van tevoren een heleboel barrières op drempels op uh, want uh, uh, het, het hoeft technisch met, uh, met stand van zaken op dit moment uh, hoeft helemaal niet complex te zijn nee. uh, het, het, het, het, het draait allemaal in de cloud dus ja. de betrokkenheid van of de noodzakelijke betrokkenheid van een IT afdeling die in het verleden enorm groot was die is op dit moment eigenlijk minimaal, ja. dus, uh, dus je kunt een project uh, vrij uh, ja, zelfstandig gewoon draaien en ja. begin klein. Ja, precies. En, ja. uh, de meeste uh, uh, succesvolle klanten die zijn allemaal klein begonnen en hebben dat langzaam uitgebouwd. Ja. Dat zien wij in de praktijk ook, onze uh, uh, oplossing, onze DTS Performance Suite, die, uh, die wordt uh, na twee jaar uh, zie je dat de meeste klanten al vier, vijf projecten hebben gedaan. Ah, ja. ja, ja. ja, ja. Maar ze zijn allemaal begonnen met één klein project. Klein, <laughs> klein begonnen, dus, ja. ja. Maar, het, maar het, vervolgens, uh, ja, waait dat heel erg uit. Ja, ja, ja. Mooi. Ja, heb je nog andere tips? Of, uh, <laughs> ja, ik, ik denk ook dat de L&D afdelingen zeg maar, zich vaak zorgen maken om, dat, om die content. Ja. Uh, maar kijk gewoon ook welke kennis je in je, in je organisatie is. Want ja. feitelijk uh, wat wij in de praktijk in een uh, project zien, uh, is heel typisch dat zeg maar het hele contentontwikkelingsdeel, dat ligt echt in de business. Want de kennis. Want ja. zelfs L&D heeft de kennis. Niet. De L&D hmm. moet de owner zijn van de, van de ja. oplossing, Ja, precies. Ja. Niet van Daar de content. De en dat is een, ja. Ja, zeker. <laughs> ja, dat is een ja. Heel essentieel verschil. Dus, uh, en je moet die business dus ook mee hebben, anders ja. gaat het geen succes worden. Nee, Als je het puur alleen vanuit L&D probeert te sturen, dan is het een heel moeilijk, moeilijk verhaal. Ja, ja dus uh, werken in teams vanaf ja. alle afdelingen en ja. daarin zorgen dat de content ja. naar boven komt. Ja, ja want er is echt een verschil tussen ownership van de tool ja. en ownership van de, van de, van de content. De content. Ja. Dat zijn twee echt hele verschillende dingen en dat ja. maakt het aan de andere kant ook makkelijk. Ja. En, uh, want uh, dan uh, zit je centraal met name ook op, uh, uh, op het doorontwikkelen, op, op kwaliteits, het uh, kwaliteitsbeheer en, mm -hmm. en zorgen dat als mensen in, uh, content ontwikkelen dat ze wel de juiste skills hebben, ja. dat ze uh, ja. de basisvoorwaarden aanwezig zijn en dat het uh, dat proces een stuk gestandardiseerd is, uh, maar inhoudelijk. Ja. Heb je dan heb je, heb je geen verantwoordelijkheid? Nee, precies. Nee. Dus, uh, en, ja. dan kun je, en daarmee kun je versnellen. Ja. En niet te veel Hoor je die ho allemaal op je eigen <têu livre> Nee, Precies, nee, nee, nee. Het nee, is echt ja. belangrijk dat de samenwerking daar gaat. Ja, precies. Ja, precies. Ja. ja, En de samenwerking met jullie dan ja. in die end. Ja. Klopt. <laughs> <têu> ja, mooi. Oké. Okay. Um, ja, als, als luisteraars uh, uh, jou willen volgen, Henk, dan, uh, waar kunnen ze dat doen? Nou, dat kunnen ze zeker op LinkedIn. Ja, ja. <laughs> Ik uh, ben redelijk actief op LinkedIn. Uh, uh, ze kunnen Dit Nederland uh, volgen. Mm -hmm. uh, uh, ook op, op LinkedIn we hebben we een. Uh, uh, uiteraard zijn we ook op uh, internet uh, vindbaar met gtfstreep-s.com. ja, dat is ja. En uh, wat heel interessant is, uh, we hebben daar uh, ook aan gekoppeld een, uh, een knowledge portal. Yeah. Uh, daar gaat het dus niet over ons, uh, onze oplossing, on, over ons product, maar daar gaat het meer over de trends en de praktijk, de cases. En dat is insights. Oké, okay. ja. Ja. Oh, top. En uh, daar uh, ja, er later ook klanten aan het woord, of uh, professionals uit de, uit de markt. En, uh, het gaat dus uh, expliciet niet om, om, om, de, om het product, om, nee. het gaat echt de trends, om wat zijn, de trends, wat zijn de trends, wat zijn de ontwikkelingen, ervaringen. Ja. Mooi. Dat soort zaken, ja. Mooi dat jullie ja. dat aanbieden. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. nou perfect. Um, ja, dankjewel uh, voor dit interview. En, uh, ja. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Live vanaf de performance journey goes Dutch in Ermelo. Mocht je feedback, tips of andere onderwerpen met ons willen bespreken of wil je deelnemen aan een van onze performance journey reizen? Stuur dan een berichtje naar info at 5 Tot de volgende keer!